Actievoeren voor de acute zorg op Voor de Punten Rozenburg en natuurlijk uh, uh, ook Goeree uh, Oververkeer inmiddels. Wij staan hier om uh, ja, te demonstreren voor een verbeterde acute zorg in het algemeen voor alle regionale gemeenten van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En ik leg u even uit van waar dat uit is ontstaan. In 2015 ben ik begonnen als burger nemen in Spijkenisse met uh, een demonstratie bij het SNC ziekenhuis. Uh, dat was eigenlijk een uh, halvering, of meer dan een halvering, van uh, het failliet verklaarde Ruud van Putten ziekenhuis. En uh, dat is uh, in 2013 gebeurd. En binnen 15 minuten, toen het ziekenhuis Fahit werd verklaard... Is ook het SMV uh, ingericht weer? Met uh, 450 werknemers zijn ze nu actief, zonder spoedbos 24-7 en zonder IC's. Hè, uh, er zijn geen uh, IC-bedden daar om zware operaties te kunnen uitvoeren. Per 1 januari zouden er 58 personeelsleden daar ontslagen worden om uh, nog goedkoper en. Uh, ja, uh, afgeromen als een soort ziekenhuis, een pleisterplaats zeg maar, verder te gaan. En daar ben ik voor en daarom ook stop de ontslagen, Stop de uitholling van de zorg. Dat is een slogan die ik heb bedacht. En het moet ook gewoon stoppen en het moet gewoon uitgebreid gaan worden. Uh, we hebben ook uh, 1 januari 2015 is er uh, een huisartsenpost op halve gesloten. En dat is gebeurd op basis van regionaal orgaan acute zorg. Uh, dat is een adviesorgaan die bestaat uit uh, de managers... die van de grote ziekenhuizen zeg maar, van het Maastad en van het Erasmus MC... Uh, waaronder de huidige minister Ernst Kuipers van VWS... die was toen voorzitter... En die, heeft, die hebben besloten, samen met de zorgverzekeraars, er zitten ook directieleden van de ambulance diensten in, in dat ROAS, uh, die hebben eind december besloten om per 1 januari die huisartsenpost voor 300.000 euro expectatie tekort. 300.000 euro, dat is voor het uh, aantal inwoners van uh, Voor de Putten-Roevenburg en Hoogvliet 202.000 inwoners, anderhalve euro per jaar. Wat ze tekortkomen of, of kwamen in Halle met uh, En dat uh, ook de uitleg erbij dat uh, uh, er een volwaardig ziekenhuis met spoedborst in Spijkenissen zou zijn. En die huisaf post daar uh, alles zou overnemen. Maar dat is een leugen om wel van uh, de huidige minister. Het toen voorzitter van het ROAS. Dat heeft echt in de krant gestaan, daar heb ik ook een artikel van. Dus het bewijs is, er. Dat, dat is gewoon een, een leugen om maar gelijk te krijgen dat zo'n als de post moet verdwijnen. Nou, daar zijn we dus fel op uh, actie gaan voeren als burger met heel veel mensen die er nu ook zijn. En ook politieke partijen uit Nistelwaard, uit Helversluis uh, en waar dan ook vandaan. We zijn toen ook van, uh, naar het uh, SNV gelopen. Daar was uh, ad interim directeur, uh, ja, ik noem zo iemand altijd maar een people manager, hè, die moet dan mensen omslaan. Meneer Martin van Veer, die toen uh, 58 personeelsleden moest opslaan. En uh, we zijn toen ook naar uh, de, de voormalige burgemeester van, uh, van Spijkenisse toe nog. Hè, want uh, uh, later is de gemeente omgetoverd in Nissewaard, maar uh, Mirjam Salet en uh, wethouder uh, Van de Schaaf, uh, van het CDA. Ja, daar, uh, daar waren wij niet zo blij mee. En daar zijn we toen ook voor het stadhuis met z'n allen gaan staan om te, ook te protesteren tegen die verschraling die al had, had plaatsgevonden en nog verder ging. Een jaar later, 1 januari 2016 inmiddels, er gingen er nog een keer 48 mensen bij het SMC uit. Er was een ander ad interim directeur, ben even zijn naam kwijt, maar dat bleek een, een vliegtuigpiloot te zijn, opgeleid. Vliegtuigpiloot, en, en dat is echt waar, hij was geen, geen medicus, maar een, een vliegtuigpiloot, die ook ad interim was. En die moest de hele ICT afdeling opruimen, daar. Die zit nu allemaal in het Maastad. Daar zijn we ook voor protest geraakt en uh, met z'n allen gegaan en uh, ook daar hebben we weer... De zwaar gemaakt van je stopt er nou eens mee, met die ontslagen, et cetera, et cetera. Inmiddels, 2017, augustus, uh, ik ben met alle uh, nou, goed, zeg maar, mensen die te maken hebben met dat uh, hele uh, acute zorgketen, daar ben ik bij in gesprek geweest, ik ben bij gemeenten geweest. geweest, ik ben in Helvensluis geweest, ik ben in Brielen geweest, ik ben in Westvoorde geweest, ik ben in Spijkenisse en Nissenwaard geweest. Uh, ik heb er zelfs als Zwarte Piet, heb ik daar nog gestaan om een uh, ambulance uit te reiken aan de toenmalige uh, wethouder van de Schaaf. Zijn kleinzoon speelt er niet mee. Dat heeft hij me gevraagd of dat mag en dat mag. Voor mij mag een kind altijd spelen met een ambulance. Maar ik vind ook wel dat, dat echte volwassen mensen goed moeten omgaan met ambulances. Want uh, ondertussen zijn die ambulance aanrijdtijden, waar nu ook de minister weer, weer in wil hakken, uh, die zijn zo verslechterd. Uh, om een voorbeeld te geven, 2015, toen, wa toen was in, uh, in Spijkenisse de aanrijdtijdennorm uh, van de 95% uh, die dan 15 minuten aanwezig moest zijn bij een slachtoffer in de acute nood, dat was ongeveer 89%. Dus dat is 1 op de 10 ambulances die te laat komen, of later dan 15 minuten. En inmiddels is dat, schrik niet, 1 op de 5 ambulances. Dus dat zit onder de 80% die aanrijdtijden van de ambulances. Dus 79% die komen nog binnen de 15 minuten norm aan. Daar wilden ze ook al aan sleutelen. Uh, ze wilden naar 16 minuten gaan en naar 17 minuten. Ja, je kan wel naar een half uur toe gaan, maar dan ben, ben je echt te laat. En het is eigenlijk een norm die maar voor maximaal 5% geldt. En dat halen ze bij en aan niet. Er is nog een norm, dat is je 45-minuten-norm. Dat is de norm die zegt: Van uh, je moet uh, als je belt en je ligt op straat. Dan moet een ambulance binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn, op een spoedeisende hulp die jou kan helpen. Die jou ook, zeg maar, bij ernstige uh, verwondingen. Of welke aandoening dan ook. Hè, de hartinfarct, de herseninfarct, humor, op alles wat je maar kan bedenken. B waar acute nood nodig is, dan moet je binnen 45 minuten moet je in dat ziekenhuis zijn. En dat halen ze bij lange na niet. En wat bedenkt dan uh, minister R. Kuipers... Van VWS. Die bedenkt, uh, en mede ook omdat het uh, RIVM die heeft uh, berekend dat er 40 ambulances meer nodig zijn. En uh, de minister die heeft bedacht van nou, als ik nou die 45 minuten norm is uh, opschort, ja, of uh, verlengd of helemaal op laat houden, dat we daar niet meer aan hoeft te houden. Dat we, met ze alle ontstaan niet meer aan uw vertrouwen, dan heb ik die balans ambulances ook niet nodig. Begrijp je? Dus het is zorgelijk, het is echt zorgelijk. Dat dat, uh, zeker in deze tijd, hè, in Nederland, waar, uh, waar toch heel veel aan de hand is. Hè, we, we zien ook veel meer agressie, we zien veel meer steekpartijen, we zien schietpartijen. Waar, waar acute zorg absoluut noodzakelijk is. En als die ambulance er niet is, dan gaat zo iemand dood. He, en als je een herseninfarct hebt en hij is hier op tijd, dan ga je dood. En dat is wat er aan de hand is hier in Nederland. En ik spreek eigenlijk ook voor alle regio's. Want we hebben 25 regio's in Nederland. Ja, in, bij uh, 21 regio's speelt hetzelfde. Er zijn 50 uh, middelgrote gemeenten die hebben nu een motie uh, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten neergelegd. ...om spoedposten, die uh, bij, bij 28 spoedziekenhuizen uh, willen ze dus in die regio, die kleine, die middelen, uh, en grote gemeenten, willen ze ook weghalen. Dus je ziet dat over heel Nederland dat is uitgevoerd en dat het hier al langer aan de gang is en wij vinden gewoon dat het moet stoppen. Klaar. Ja, staan we hier. En onder andere. En het belangrijkste, want eigenlijk vergeet ik ons... De burgers, hè, wij, wij zijn de belangrijkste factor in het hele gebeuren. En wij, eilandbewoners, ik noem eens eventjes de west, of uh, ja, de zuidwestkant van de veiligheidsregio. En dan heb ik het over van Rovenburg zo, uh, richting uh, Hoogvliet, Amherzwaard en zo. Uh, dat, uh, het, het hele rondje om uh, de eilanden heen. PW over het verkeer, uh, Sluis, Brille, uh, dadelijk Dalek, Vornen, Azee en Missenwaard, Hoofdlied. Dat, dat zijn de gemeenten die in de gevarenzone zitten. We hebben een oppervlakte die drieënhalf keer zo groot is als de stad Rotterdam. De stad Rotterdam. Ja, wij zijn drieënhalf keer maar groter in vierkante kilometers. En we hebben maar één ziekenhuis. Eén ziekenhuis. Met 8 IC bedden, 24 uur uh, op de dag, 7 dagen in de week, SRH. En dat is het voor de, de Pesa ziekenhuis. En dat willen ze opruimen. Dat willen ze ook nog opruimen. Die de post moet dicht. En waar ga je dan naartoe? Als je toevallig lekker met je gezin, met je kleinkinderen, in Oudorp op het strand ligt, dan kan je naar Goes. En daar hebben ze 12 IC's. Maar je gaat dan die hele afstand... He, je komt van spijkenissen vandaan, je legt lekker uh, op het strand bij Oud-Dorp. Je krijgt een hartinfarct en dan keer je naar Groefs toe. En je gevolg ook. Nou, en dat verschil in burgers, dat mag niet ontstaan. Dat is er al, de Rotterdammer heeft alles hier in zijn omgeving. De 65-plussers hebben gratis OV hier in Rotterdam en wij kunnen sterven ermee, want bij ons doen ze dit niet. Ja? Wij moeten ook gemakkelijk gebruik kunnen maken van het autobahnvervoer. Er moet een ziekenhuis in de buurt zijn. En eh, dat, daar moeten wij voor zorgen. Daar moeten we met z'n allen hard voor werken. En daarvoor sta ik hier namens de Stichting Acute Zorg voor de Kutte U ziet daar de twee bruggen. Eh, gelukkig is die, eh, hij dicht. Ja, daar kan je er nog overheen, maar eigenlijk zou die ook open moeten staan, want je bent, je bent op slot, je bent opgesloten op de eilanden. Je komt er niet meer vanaf. Als die A15 voor staat met de file, hè, bij de tunnel, de botwegtunnel, dan kom je er gewoon niet meer vanaf. En je komt niet meer op tijd in de ziekenhuis. Aan de andere kant heb je stel dan natuurlijk om eraf te gaan, hè, want dat is het, de andere kant van, uh, van de twee eilanden. Dan heb je die, die brug bij Stellen en dan, nou, daar zijn ze ook in onderhoud mee bezig. Je hebt dadelijk de harenvlieglicht, daar zijn ze ook al mee bezig. Bij Rotterdam uh, uh, heet dat geloof ik. Ja. Dus net aan, aan, aan het einde van de Hoekse Waard. Daar zijn ze ook mee bezig. Het is ene chaos op de wegen. En de ene file naar de andere, die ontstaat elke dag weer. En dat is zorgelijk. We zijn opgesloten. We worden als derde van burgers behandeld. Die betalen dezelfde zorgpremie. Die betalen dezelfde zorgtoeslag. Hè? Dus, dus ook uh, als de Rotterdammer. Alleen de Rotterdammer heeft het voordeel die wij niet hebben, die hebben vier ziekenhuizen met uh, 175 IC's. 175 IC's. En wij hebben er dadelijk geen meer. En dat dan niet. Dat is, voor, voor mij is dat een, een, een sommetje die gewoon niet kan. Daar moeten we voor strijden. Daar moeten we meer mensen voor op de been krijgen. En daar moet in de media aandacht ook voorkomen. dat iedereen, maar dan ook iedereen. En ook in heel Nederland. Ook voor die gemeenten waar het dadelijk ook gaat verdwijnen. Die 50 middelgrote gemeenten. Maar het moet beter. Wij worden uitgesloten van zoveel acute zorgmogelijkheden faciliteiten wij hebben ze niet. En dat verschil in burgers dat mag er niet zijn in een Nederland in, in, in, in een land waar iedereen gelijk zou moeten zijn want de regering die, die spreekt het er ook uit, iedereen moet gelijk zijn hier in Nederland, vinden wij ook hoor daar helemaal mee eens maar dan moeten ook dezelfde faciliteiten worden gegeven en ja, daar gaan ze er maar voor zorgen. Dus het is altijd het praatje van ja, het kost geld en we hebben geen personeel. Ja, gaat er dan voor zorgen, alsjeblieft. We roepen al acht jaar op personeel. Laat ze opleiden. Zorg dat er uh, opleidingscentra komen. In, juist op die eilanden. En dat daar bij ons kunnen ze makkelijk een heel grote campus uh, bouwen. Een opleidingscentrum voor zorgpersoneel. Acuut zorgpersoneel, want dat hebben we ook nodig. Wat gebeurt er? Deze worden intern opgeleid... ...naar heel werk. En de andere uh, uh, uh, opleidingen voor personeel in de zorg... ...die krijgen de kans niet om een stageplek te krijgen... ...op uh, acute spoedposten. Nou, dat kan natuurlijk allemaal. Je hebt daar mensen tekort. Uh, al die gasten die daarvoor zorgen... ...dat jij geopereerd kan worden op de plek dicht bij huis... Die worden ontslagen. Het is gewoon te gek voor woorden. Want, ben jij ontslagen of ben je uit je eigen been toch of niet? Ik ben ontslagen hoor. Kijk, dat willen we maar. Deze meneer is ontslagen omdat er bezuinigd moet worden. Bezuinigd op kosten En wij zijn de pineut, met best wel. En dat is de boodschap die ik jullie vandaag wil geven. En, um, Ik ga totaal ook even met 15 burgemeesters nog bespreken. Ik ga ze toespreken. Zij hebben... Gereageerd reageert op onze vijfde brandbrief inmiddels. Die gaat voor de vierde keer dadelijk binnen. En eh, ze hebben een summere reactie gegeven op onze vragen. En wij gaan dat aanscherpen. Wij gaan kijken wat we de burgemeesters kunnen vertellen. En eh, of zij met ons mee willen gaan. En onze eis... Wij hebben een e één eis. Burgemeesters neemt die macht over. De, de macht van dat zorgkartel. Want het is een kartel. Die puur, alleen maar krankzinnige ideeën hebben. Alleen maar voor eigen gewin hun uh, werk doen daar. En maling hebben. Ja, ik zeg het normaal altijd anders. Maar ze hebben maling aan de gewone burger. Er is geen menselijke maat bij die gasten. Bij niemand niet. Ze denken echt alleen maar aan zichzelf. En die menselijke maat het humanitaire gebeuren het humane gebeuren terwijl de zorg, de acute zorg en de zorg waar die aard voor geduld is, het helpen van mensen eh, die ziek zijn mensen die in acute nood zijn, daar moeten we voor zorgen, daar moeten opleidingen voor komen, daar moeten arbeidsplaatsen voor komen, daar moeten CO's voor worden afgesproken daar moet een goede betaling eh, tegenover staan voor die mensen die ze echt ...het ledblazerers werken voor ons. En zij hebben niet het makkelijkste baantje, want het gaat altijd om het leven. Hou je iemand in het leven of niet? En dat zijn geen gemakkelijke baantjes, maar ze worden onderbetaald. Dus daar moeten we ook aan werken. Die CEU's moeten omhoog. Het mag toch niet zo zijn dat we nu allemaal kiezen voor een functie in de ziekenhuizen als 60 We Ze worden schreeuwend duur, het wordt eigenlijk helemaal niet meer betaalbaar. Ga daarvoor zorgen. Gaat ziekenhuizen, gaat zorgen voor voldoende opgeleid personeel met een, met een goede bezetting. En gaat niet die bezetting naar beneden toeschroeven zodat je niet meer kan functioneren, zodat de mensen doodgaan. Onnodig doodgaan, want dat is wat er gebeurt. Wij gaan onnodig dood als je in acute nood bent. En dat is de boodschap die ik hier breng. Daar wil ik het even bij laten, dankjewel.